Boys, die ze ook die kankermoeder. Kanker, denk betalen, huur, alle kankerkotbeuren. Geld betalen, ook je kankermoeder moet betalen. En ja, Roseline. Ja, zie, ik komt nu Bluetooth euro sure, voor kanker aan. Ja toch boys, voor de mensen, we gaan het even hebben over de likes. Want YouTube haalt te veel likes eraf. Dus uh, ja, een arme kat heeft eten nodig. YouTube verdient geld mee om die Roseline eten te kopen. Dus boys, geniet man, kom op man. Toch boys, welkom in deze nieuwe video Mijn naam is Anamnol, maar ja Voor de mensen, Ayman heeft het al gezegd Overheid maakt alles duur YouTube haalt likes ja. af En weet je waarom? Ze gunnen niet boys Want ik werk keihard voor mijn likes en abonnees En ja, YouTube denkt, hey, weet je wat Anamnol We gaan je aanpakken en de arme kat heeft eten nodig Dus boys vergeet niet even snel te liken Want Rosaline, kijk haar hoofd Kijk die arme hoofd van haar, kijk ja, ik Die arme kat, je? De is moe is... een... Voor <klaarás> de <the totX2> mensen Ik ga jullie even laten zien Dan de likes, als jullie kijken Rosaline moet even weggaan, ga maar Rosaline Ga maar naar boven, ga maar slapen, Rosaline is moe boys Mooi. jullie zien nee. het jongens Voor de mensen, als je ziet YouTube heeft bij deze video Die ik een paar weken geleden heb gemaakt Hebben ze bijna Bijna hoeveel likes? 30 likes eraf gehaald. Die video zal misschien nu op 120 likes zitten. Jullie hebben daar likes eraf gehaald. En als we naar de volgende video gaan. Uh, welke video? Hoe, hoe, hoe, hoe noemde deze video? Uh, Die twee. Uh, ah ja. Dit, uh, dit is niet hoe het werkt, YouTube. En voor de mensen. Ja, YouTube heeft daar 88 likes. Uh, is best wel, best wel veel. Maar als we kijken naar de video van Ryan. Uh, daar wil ik eigenlijk niet over praten Maar ja, daar haalt YouTube geen likes eraf Dus daar snap ik ook niks van Bij de prankvideo Ik bel een leerkracht van mij Dat was ook een goede video vond ik Dat ga ik binnenkort weer terug doen boys Dus uh, jullie gaan dat verwachten in deze vakantie ik Ga gaan niet te veel praten Moeien! Daar had ik 123 likes Daar waren ook likes eraf gaan, Maar toch heb ik dat kunnen terugverdienen Dus dikke shout naar jullie uh, Voor de mensen waarom ik deze video maak Gun naar die arme kat jongen Je ziet zelf die arme kat in het begin je moet het. Dus voor de mensen, Ayman, wil jij nog iets zeggen tegen de mensen die niet willen liken of die gierig zijn? Wil je dat nog iets zeggen? Alle gierige mensen kijken, betalen of niet. Als je niet betaalt, je kijkt, je moet donderen. Ja, toch, man. Ja, man. Kijk, andere dieren, andere, andere eten van een dier, een ezel, een eekhoorn, een, een geit, die zijn goedkoper, maar een kat van. Een... Maar een kat te eten is duurder. Kom op, man. Ja, man. Overheid, geniet man. Racist, dieren, racist racist, ik racist, is racist, racist, racist, racist, allemaal Ja, <laughs> toch boys. Voor de mensen, dit was een korte video. Waarom ja, YouTube me altijd mijn likes valt, Ik vind het gewoon niet meer leuk, maar toch, we blijven doorgaan als echte mannen, man. Want ze zijn mannen. Of niet aan, man. Hè? we zijn mannen. We gaan door als echte mannen. Of nu hè? Ja, je bent een man. Ja toch. Voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren. En uh, ja, er komen leuke video's aan deze vakantie. Dus je weet toch, man. Bedankt.